Een van de projectjes dat ik heb lopen is om leerlingen en studenten dichter bij wetenschap te brengen. Om die twee werelden een beetje met elkaar te verzoenen. En dan komen we heel snel bij het begrip citizen science. En citizen science, ik vind dat zo'n zo mooi gegeven, omdat dat wetenschap een beetje uit zijn of haar ivoren toren haalt. En ja, kinderen die komen op een heel speelse en authentieke wijze in contact met, met onderzoek. En ja, ze leren een beetje als speelonderwijs ontdekken hoe dat wetenschap in elkaar zit, hoe dat data verzameld wordt, dat wetenschap ook wel een bepaald stappenplan en een methodologie vereist. Maar ze zien ook, en dat vind ik wel heel belangrijk, dat, ze, dat wetenschap ook wel een heel creatief gegeven is. Wetenschappers moeten soms ja, een beetje loskomen, een beetje ja, bepaalde dingen verzinnen om tot een oplossing te komen. En dat vind ik wel fijn dat, dat, dat ze zien dat dat wetenschap helemaal niet zo rigide is, maar dat dat juist leuk, fijn en boeiend is om te gaan doen. Waar zit de meerwaarde voor citizen science in onderwijs? Enerzijds voor de leerlingen en ook de leerkrachten is het een kans om bij te dragen aan authentiek wetenschappelijk onderzoek, vaak ook in zeer ja, unieke contexten. Um, en voor de wetenschappers is het zeer belangrijk Um, dat zij eigenlijk voor onderzoek voor wetenschappen een, maatschappelijker, een maatschappelijk draagvak creëren en anderzijds ja, ook de kans krijgen om hun data echt wel te gaan opschalen om meer data te verzamelen. En daarom daarboven bieden citizen science projecten de mogelijkheid om in de nieuwe 21 ste eeuwse vaardigheden in te zetten. En in het onderwijs worden die belangrijker en belangrijker in de nieuwe Vlaamse eindtermen, waarin dus leerlingen op onderzoekende manier aan de slag moeten gaan en meer eigenaarschap moeten opnemen in hun eigen leerproces. En dat doen we door in te zetten op het eigenaarschap van de leerlingen. Dus hen echt ja, medezeggenschap te geven over wat er in de klas gebeurt met Citizen Science. Wat vragen zij zich af? Wat zou een geschikte onderzoeksvraag zijn? Op welke manier kunnen ze dat dan gaan onderzoeken? En zo eigenlijk voor alle verschillende stappen van het onderzoeksproces. Zeg maar. Dat verhoogt natuurlijk de intrinsieke motivatie, dat verhoogt de interesse. En dat gaat dan op termijn ook de mogelijkheden bieden om probleemoplossender en onderzoekender aan de slag te gaan met net die uitdagingen die zo voor de hand liggen.